Hoi, welkom bij Leerlijn ICT. Ik ben Marielle Verijn en ik ga jullie even leren hoe je kunt registreren. Je ziet rechtsboven de knop Register. Klik daarop en vul het formulier in. Voornaam, achternaam. Je school vul je in. Nou Bestuur, als dat van toepassing is. Je e-mailadres. Uh, kies slim een gebruikersnaam. Kies hem handig, zodat je makkelijk kunt inloggen. En uiteraard een veilig wachtwoord. Als je een actiecode hebt, bijvoorbeeld de naam van je school... Um, dan vul je dat hierin. Heb je geen actiecode, is ook prima. Hier nog even op klikken, de verkeerslichten in dit geval. Aanklikken en je kunt je inschrijven. Je leest dit venster en je ziet wat je eigenlijk moet doen. Je moet even naar je e-mailaccount, klik op de bevestigingslink. Als de pagina dan wit blijft, geen probleem. Uh, ga toch even terug naar leerlijn ICT om je in te loggen.